Oh, hi. Het, is vandaag... hi! Het is vandaag zaterdag en vandaag ben ik niet alleen met Blondie. Maar vandaag stilt ook nog Verona de ster. Woehoe! En hiernaast staat het van uh, Kim van Heja. En wij gaan met de drieën naar manege de Arkenhoeven. Want daar hebben we Blondies eerste evenement, namelijk de Arkenhoeven Fair. Ik heb ook een hele mooie taart gebakken. De eerste taart. Tada. Ik ga hem nog niet uit de folie halen, want dat komt pas op de arkenhoeven. De enige die hem op dit moment goed heeft gezien, dat ben ik en mijn moeder. Dus het blijft nog een verrassing. Hey, jij wordt ingeladen en dan gaan we maar! Oh, is uh, dat Oh, ja, dat wordt maar. Je bezigheid. Ja, ja taarten proeven oh, natuurlijk, maar nee, we... dat is denk ik duidelijk zichtbaar, toch? Ja. Dat ik veel taarten nee, proef. Dat weet zeker dat goed komt. Ja, nee, dat komt ook helemaal goed, hoor. of ja. wel Ja, ik heb heel veel ervaring daarin. Echt. Je ja. helemaal taart in leven worden heel wil arkoop pakken ja. ja ja nou nee vrienden dus. en dan de winnaar die krijgt natuurlijk uh, de gouden bak hè? de winnaar dus robert moet, die gaat de winnaar bekend maken uitpakken? ja uh, die krijgt de gouden bakmuts en de andere taart worden in stukjes gesneden die worden voor 1 euro per stukje verkocht en dat gaat dan weer naar de sticht oh dus mijn taart is gewoon gevolg. ja sorry <laughs> Oh niet! Oh nee, die willen we houden! Supermooi! Dream egg, okay. Oh, oh die kijk daar nou, hij heeft echt een de fles! Ah, oh, die heeft echt een kool! Oh wat goed! Jij mag een hand kiezen van Tess? Ja. Welke hand kies je? Krijg je eerst deze? Wat zeg je dan? Ah. Dankjewel! Zo. Gefeliciteerd met je verjaardag! Dankjewel! Oh, gebroken! Jolie! <laughs> nou ja, dan kan je wel een letter maken die je oh God, die wil. Het was een Jum, zie je dat? Van, van wie is die letter? Oh, heel goed. En heb deze ook nog voor je? Ja. Wow, wow. Oh, wow! Dat is je lievelings. Heeft ja. hij ook een jurk? Nou, de stallen worden leeggemaakt. En dan gaan uh, onze paardjes morgen zo in. Dus dat is wel heel fijn. Het is dus even, even ruzie met de veulen. Hij hey, wil in slappen. Uh... Helm nee. Je moet gewoon luisteren. Ja. is verdwenen, maar papa is mijn stukje cake is een stukje cake opeten. Ik ben aan het kijken naar mijn hart. Dat, uh, dat dat moet nog op een of andere manier in elkaar. En helaas waren dit geen pepermuntjes, maar stenen. Het is namelijk een tafelhaart. En uh, we hebben ook nog appeltjes en bloepjes En uh, moe. Dus ik ga met je slaap. Het is vandaag zondag en het is op dit moment bijna zondagmiddag, dus het is nog zondagochtend en uh, ik ben hier samen met moeders, so, we zitten in de auto en we zijn niet op weg om iets te doen, maar we zijn op weg om iets leuks te doen, want we zijn op de boer op tour we hebben uh, Verona en Blondie meegenomen, want we gaan naar het strand. En uh, dan gaan we hopen dat hij er deze keer niet afvalt. Ja, De vorige keer zat hij niet heel goed. Toen schoot hij los. Wat zou wel kunnen, ja. Rustig draven. Probeer er ook maar gewoon met haar hoofd een beetje naar beneden te rijden. Net als altijd. Gewoon weer luisteren. Nou probeer maar een stukje dan, een klein stukje. Hem ja, dat dacht ik dus ook. Ja! Daar moet je al rekening mee houden. Die zie je super goed. De ander wat waziger. Mama is een beetje ziek hè? Ja, ik voel me niet erg fit mee. Ze is een beetje ziek van de zenuwen. Ja, veel zenuwen. En dan zien we vanmorgen. Het is vanmorgen. Oeh. Oh nee, niet morgen. Het is wel morgen. Joetjoe. Oh. Ja, het is erg rene, re, regen. En daar is de prachtige zon. Dus we hebben van alles wat. Vandaar de twee regenboogjes. Ga ik zelf een paardje paar doen. Ik ga Blondie en Verona rijden. En um, het is ook morgen en overmorgen zo. Morgen ga ik ook met... Blondie in de springles gaat ook met Verona gewoon zelf rijden. En donderdag ook. Want moeders is dan in België. En nu is moeders in Zietland. Dus uh, van alles wat. En uh, ik ga de paardjes maar doen. Maar ik heb net echt heerlijk op het roodje gereden. Het ging echt super goed. En het werd een tijdje geleden dat ik in dit vassierzadel heb gezeten. Nou, ik ben blij dat ik er weer in zit. Want het zit super lekker. Het past ook echt bij Verona. En zo voelt het. Oh, eentjes en buizen. Allemaal heel eng. En ik ga zo Blondie rijden. En dan, ja, ik denk dat ik het dan wel heb gehad. Nou, dan moet ik allemaal spullen nog opruimen. Woehoe. Ik uh, ga rondje afzadelen, therapiedeketje op en in de stadmolen. En Blondie maar even pakken. in de molen zo samen met Rick zit ik in de Eurostar ja we hadden geen idee of ik Net, had geen idee wat het is because. met de uiteraard en we zijn onderweg naar YouTube en daar ben ik heel blij mee deze stoelen dat is helemaal lekker lekker en ik heb nog nooit gereisd in de trein naar Brussel. Laat staan in de Eurostar. Ik kan je vertellen, meegegaan Omdat wij daar niet deskundig genoeg voor zijn. Maar er komen deskundigen bij ons in de video's voor. En anders zou ik je zeker adviseren om eventjes naar de kanalen te kijken... die daar veel meer over kunnen vertellen dan wij. Ik heb wel een lekker rode koffie. Ik zit op het verontje. Ik ben even lekker aan het stappen. En uh, ik heb hier een hele bak voor mezelf. En in de andere bak is nog iets anders aan het rijden. Ik heb net uh, Verona's beugel op mijn hoofd gehad. Ik probeerde het zaal door erop te krijgen. En toen zijn die beugel. Nou, ik val even lekker naar beneden. Dus ik heb nu een bult op mijn hoofd. En uh, gelukkig veert mijn cap mee. Waardoor die gewoon in de pultvorm gaat zitten. Ik heb in deze bak. Ja, nou, ik zit echt in de bak, ja. Er uh, liggen hier ook nog een soort balkjes En uh, die zijn ietsje hoger gezet. Maar die ligt er. Kom maar, De moeder is weer thuis. En mijn broer. Oh, Room. Ah, ze gaat het eraf. Dat is niet de betoeling. Oh. Ik ga lekker rijden. Ik stop jullie weg. En dan ga ik na het rijden vertel ik wel wat ik allemaal heb gedaan. En dan... ja! Yeah. Het is vrijdag en we zijn op de manege van YouTube. Heb ik een hele gave gimbal gekregen van uh, Matthew. Nou ik zal maar Matthew hieronder eventjes. Linken, dan kan je zien hoe hij Hyperlapse en speedlabs maakt. Of Hyperlapse en Timelapse. En ja, dat is eventjes iets heel anders. dan dat je waarschijnlijk gewend bent van ons. Maar misschien wel heel gaaf om te kijken. Ik ga nu even naar Tess toe. Die is er pony aan het halen. Want die heeft over een paar minuten springles. Ja, ja. Hoi. Even een Alweer? Ja. Oh, no, verkeerd. Ik heb zelf Wat heeft ze gedaan dan? ja de rollen is ja. zelfs zo ond oh. Oh. dat is een beetje dom blondie nou even opschieten anders kom je te laat in. de je bent de domste pony die we hebben hè huh? ja nou we gaan maar opschieten <laughs> dat is een ding dat stabiliseert. En ik heb net... Ho, springles! Oh, dat ding ben ik niet. Springles gehad. Het ging best wel goed. Op het begin was ze een beetje... Uh, een beetje frissies. Nu... Min minder! Ik heb dus een hele goede les gehad.